Goedenavond en van harte welkom bij de vijfde en voorlopig laatste uitzending van Ondernemers van Eigen Zeebodem. En Vandaag zijn we er in feestelijke kerstsfeer. In deze serie praten we met ondernemers die in Flevoland aan het werk zijn en hun hart aan deze provincie verpacht hebben, vooral waar het gaat om voeding. En vanavond praten we met Gerard en zijn dochter Eva Flantua en uh, zij zijn... Ontzettende liefhebbers van gastronomie en vooral in Flevoland, want daar gebeurt het volgens hen allemaal. Welkom beiden. Dank je wel. Ja, en thuis praat je ook de hele avond mee, dat doe je in de chat. Dus uh, laat daar vast weten dat je er bent. Ik weet dat uh, Karel er al is en uh, als jij er ook bent, laat het even weten. En ik ben benieuwd wat jij deze kerst in ieder geval op tafel gaat zetten. Laat het ons weten. Ja Eva, gastronomie, wat is dat nou eigenlijk? Ja, vaak als we het over gastronomie hebben, dan denken we aan de sterrenchef in de uh, keukens. Um, maar in onze beleving gaat gastronomie eigenlijk verder dan dat. Uh, en dat leerde ik vooral in Italië, zullen we het misschien straks nog wel meer ja. over hebben. Um, maar eigenlijk als je het over gastronomie hebt, dan heb je het over de hele voedselketen. En, uh, um, is dat waar, zo... waar begint en eindigt die? Ja, dat is eigenlijk bij de boer en wat wij uh, met elkaar eten uh, in restaurants, maar ook gewoon in onze eigen keuken. Uh, en bij gastronomie gaat het over het verenigen, over het samenkomen mm -hmm. van uh, voedsel, van politiek, van economie, uh, van ecologie, cultuur. Is, is gastronomie gewoon de wereld dan? Eigenlijk wel. Als je door de lens van voedsel, en dat geloof ik ook wel echt, als je door de lens van voedsel naar de wereld kijkt, dan kan je de wereld echt een stuk beter maken. Um, en ja, dus het is eigenlijk die keuzes die de boer al maakt: um, ja, hoe teelt hij, wat teelt hij, wat produceert hij, hoe zorgt hij voor zo'n omgeving. Uh, hoe zet hij zijn producten af? Dus maar, gastronomie. Ja, en ook de keuzes die wij maken als consument. Wat kopen we nou? En eigenlijk heeft dat allemaal invloed op dat wat we uiteindelijk eten in een restaurant of bij ons thuis. En Gerard, wanneer is het dan geen gastronomie meer? Uh, nou, het, alles is gastronomie. Weet je, je, je, je, hebt, je, bent, je bent, elke dag zijn we bezig met, met eten. Mm -hmm. uh, onze keuzes om, uh, om eten te kopen. Mm -hmm. Bij wie ga je het doen? Voor ons als, uh, als restaurateurs is het van, uh, ja in, in mijn geval, kijk de, de, de meeste ondernemers gaan naar een groothandel toe, ja. maar uh, ik ga al jarenlang uh, langs, langs de boeren. Hè, uh, het is dat, is, uh, dat is voor jou ook gastronomie? De ja de tuurlijk, je, je, het contact met die boer en dat, ja. je, dat je weet wat hij heeft op dat ogenblik, waar, waarmee je wat kan doen, uh, je, ja, je, je praat, je beleeft. ja. Het, is, is, is, is gastronomie, zit, zit dat ook een beetje in, in sfeer en beleving? Want ik vroeg het aan een paar mensen in mijn omgeving, die hadden het meteen over mooie wijnglazen, dure servetten, luxe uh, borden. Ja, maar het hoeft niet alleen maar in dat luxe en dat dure te zitten. Juist ook het hele dagse, ja. dat is ook juist gastronomie en wat het vormgeeft. Ah. Ja. Ja, Lotte is er al, Jacques is present en uh, Hans van Bracht die vindt het uh, meteen goed om te horen, uh, Gerard. Okay. Ja. Okay. Uh, nou, we, worden, uh, we gaan richting de kerst, hè? mensen zetten veel stoofpeertjes uh, op tafel uh, met kerst. Hè? Is, dat, is dat nou gastronomie? Nou, zeker tradities en gewoontes zijn uh, zeker onderdeel daarvan. Dus het is een heel breed begrip eigenlijk. Ja, ook veel meer dan waar we misschien in eerste instantie uh, aan denken. Ja, nou, ik, nu we het erover hebben, denk ik eigenlijk een heel klein beetje... Uh, er, er was in Nederland natuurlijk een, een, een, een, een grote vereniging van restaurateurs. Ja. Dat is de Allianz Castronomiek. En daar, daar, daar werden wij altijd een beetje mee uh, groot gemaakt, van dat dat gastronomie was. Want wat, wat, waar stonden zij voor? Zij stonden voor uh, zeg maar de, de, de wat uh, duurdere restaurants, mm -hmm. die uh, veel meer met de etiketten werkten en veel meer met uh, dus de, de sterrenchefs. Ja. Maar eigenlijk, uh, nou, ook, ook vanaf het begin dat Eva uh, haar zichzelf als gastronoom uh, naar voren of tentoonstelling stelde, ja. uh, had ik wel zoiets van, ja, weet je, het, het is wel veel breder. En zoals dat we het er nu ook over hebben, het is ook echt... Uh Waar, waar je het koopt en, en hoe je het dan gaat bereiden en hoe je het dan ook weer bij de gast brengt. Dus jullie geven eigenlijk een nieuwe betekenis aan gastronomie. Ja, ik denk zelfs elk begrip ontwikkelt zich dat door de tijd. En is met tijdsgeest natuurlijk wat de betekenis van een woord is. Ja. En ik denk met gastronomie dat we zeker naar een nieuw tijdperk aan het En, voor, als, en als we in dat zijn. nieuwe tijdperk dat woord zouden verbannen, we doen het weg. We, maken er een nieuw, we geven er een nieuw woord aan, wat zou het kunnen zijn? Oh. Ik weet niet of het een nieuw woord nodig heeft, want het geeft wel... Ja, misschien, misschien zou het gewoon normaal moeten zijn. <laughs> weet je, ik bedoel Het moet gewoon wat dichter bij, uh, ja, dichter nee, bij de het mensen het moet, komen. Ik bedoel, uh, we moeten allemaal die, die, die aandacht geven voor dat voedsel. Ja. Dus, dus uh, ja... Normaal zou het wel. Uh ja, ik denk, ik ben er wel heilig van overtuigd dat de focus op lokale gastronomie ook um, nou, heel veel doet. Zoals wij, wat wij doen op Flevoland. Het verbetert ook meteen het imago van Flevoland. Mm -hmm. Als je heel vaak mensen zegt, waar kom je vandaan? Ja, uit Flevoland oh, ach, die A6 en uh, daar is ah, toch ja. super saai. En um, nou, ja, als je eigenlijk vertelt het hele verhaal uh, mm -hmm. van hoe Flevoland is ontstaan en als je mensen meeneemt met de poten in de klei naar boerderijen. Iedereen komt hier echt terug of weg gaat hier weg en dan denk je zo, wow, wat, wat is er? Waar zijn te... mensen door verrast? Mm -hmm. um, nou, wat, ja, de hoeveelheid, de mm -hmm. diversiteit, ja. uh, ook ook wel nu uh, het, het zoeken naar, uh, gewoon naar uh, innovatie, nieuwe ja. manieren van. Ja. En, en, en, we worden natuurlijk, uh, uh, Flevoland is natuurlijk bij uitstek ook weer voor uh, net zoals voor de Weur, weet je, het, het zijn natuurlijk mooie, mooie vlakken, uh, er kan van alles geprobeerd worden. Mm -hmm. uh, Stroken teelt kan je heel makkelijk uh, uitproberen hier in deze provincie. Dus het is eigenlijk gewoon de plek voor innovatie en vernieuwing, zeg ja, jij. Ja. Ja. En laten we eens even gaan, uh, even terug in de ja. tijd voordat we vooruit gaan, uh, want jij hebt een, een gastronomisch onderzoek gedaan, kan ik wel zeggen, naar het erfgoed van, van Flevoland. Ja, dat deed je met je oma, hè? Ja, klopt. Ja. Uh, toen ik, uh, ik heb mijn master gedaan in Italië ja. uh, en toen ik daar ging afstuderen. Nou, eigenlijk in Italië kwam ik echt weer erachter wat een waardering die ik heb voor de provincie. Mm -hmm. uh, ik woonde daar met mensen over de hele wereld samen. Ja, we gaan um, straks uitgebreid over praten okay, over die opleiding. Okay, ja. Ja. Um, en ja, dat bracht mij gewoon echt weer voor die waardering voor het lokale product. En uh, wat wilde jij onderzoeken met je oma in deze documentaire? Nou, ik wilde me bezig gaan houden met die toekomst van voedsel in Flevoland. Mm -hmm. Maar ik dacht wel van ja, als ik daarmee bezig ga, dan moet ik eerst heel goed de geschiedenis kennen. Uh, grootgebracht met de verhalen van opa en oma. Mm -hmm. uh, opa werkte bij de Rijksdienst, dus hoe Flevoland werd vormgegeven. Ja. Uh, aan de andere kant besefte ik me ook heel erg dat het eigenlijk heel uniek is dat we nu nog met de eerste bewoners van Flevoland kunnen praten, de polderpioniers. Ja, die zijn er nog, die zijn ja, er nog. Die leven dus het, het erfgoed leeft nog. Ja. Ja. Uh, dus ja. ik dacht ja, uh, dit is het moment om daarin te duiken. Dus toen heb ik mijn oma gevraagd om uh, een paar maanden met mij te onderzoeken naar ja, wat is dat gastronomisch erfgoed van Flevoland? Hoe is hier die cultuur ontwikkeld? Um, er is ontzettend veel kennis over hoe Flevoland is ontwikkeld, ja. maar eigenlijk heel veel technologisch, technische kennis en heel weinig op de cultuur. Uh, je hebt wel de boerderijboeken, mm -hmm. die we natuurlijk als geen ander kennen, maar daarnaast... Maar welk er... verhaal wilde jij horen? Nou, die van de mensen zelf. Ja. En dat is een uh, verhaal over uh, Jan in de zak en uh, Balken mm -hmm. en het verhaal... Jouw schoonmoeder is het, hè? Yeah. Ja. Laten we uh, een klein stukje gaan kijken. Ik vroeg ja. me af... Wat de nieuwe inwoners van Flevoland met zich meebrachten vanaf het oude land. Je eetgewoontes die hou je vast. Er waren altijd uh, recepten die je, die je van huis uit meenaam. Dat waren allemaal van die recepten. Uh, wat, wat altijd in Friesland gedaan werd. Die, die uh, gebruik je hier ook. En je kan vooral voor de is dus Nou nu je weer een heel andere invloed dan dat ik natuurlijk vroeger had. Maar in het landbouw eet je misschien wel traditioneel meer aardappels. Dat je gevoel een beetje aardappels toen vlees uh, moet eten of zo. Dat, dat is, zo ben ik wel een beetje opgevoed dat meer? Wij uh, gingen ook avonden organiseren. Uh, van ieder waar ze vandaan kwamen. Streekgewo streekgewoontes. Dan had ieder zijn eigen uh, uh, recept mee. En uh, in Gelderland hadden ze uh, in de balkenbrei uh, deden ze er altijd anijs in. En in uh, Overijssel. Daar deden ze veel lever erin. Dat gezin uit de betio, die mevrouw die maakte altijd advocaat. Maar dat was, dat was moeilijk, want die had daar zo slag van om dat goed te doen. Dus daar heb ik altijd een beetje moeite mee gehad. Wij hadden gewoon een hele potbruine bonen met spek en alles, van alles erdoor, maar wel met stroop. Dus meer zoet. Mijn kinderen gaan dat nu ook weer doen, omdat je van oudsher meer dat zoeter met stroop. En broeder, heb je daar Jan in de zak? Dat deed je echt in een, in een zak. Dan had je bijvoorbeeld een, een liter melk en dan een pond of een, weet ik het hoeveel, bloem en een zootje eieren en dat goed mixen. En dan ging dat in een katoenen zak en die knoopte je dicht met een touwtje en dan liet je wel een soort ruimte over, want ja, dat gaat rijzen. En dan in een pan kokend water en dan net zo lang tot het gaar was en dan uh, nou, op tafel met stroop of met boter en suiker, dat was altijd heerlijk. Het is altijd heerlijk, de Jan in de zak. Is het, een, is het uiteindelijk een soort koek dan? Ja, het is eigenlijk vaak werd het gemaakt op maandag uh, wasdag, als ja. ik het goed heb. en Dus het was eigenlijk gewoon een makkelijk uh, gerecht. Ja, het was ja, een klomp deeg en daar snee je dan stukjes van en dat, uh, dat at je dan. Nog steeds een favoriet in de familie, Gerard? Um, nee. nee. nee. <laughs> ja, er wordt in het filmpje heel veel gesproken over... Um, Um, allerlei provincies eigenlijk, hè, wat overal vandaan komt. In hoeverre is het dan nog Flevolands erfgoed, waar mensen het over hebben? Ja, Flevoland is echt een smeltcruis. Dus als je het over Flevoland hebt, um, iedereen in Flevoland is een immigrant. Um, en ik denk dat dat ook het unieke is in um, nou, mensen die nu in Flevoland komen mm -hmm. wonen. Of we merken ook dat er veel meer mensen uit het buitenland in Flevoland komen wonen. Ja. Die vaak niet echt die gemeenschappelijke deler ervaren. Mm -hmm. Maar als je eigenlijk terugkijkt naar die geschiedenis van Flevoland, is dat wat eigenlijk voor iedereen aan elkaar verbindt. Ja. En zijn het die voedseltradities uh, en gewoontes die mm -hmm. dan gedeeld worden, waardoor je de verhalen van vroeger, van ja, waar je precies. vandaan kwam, kan dus delen. Dat, dat komt allemaal eigenlijk binnen. Dat ja. beïnvloedt allemaal uh, de Flevolandse gastronomie, ja. kan ik zo zeggen. Ja, absoluut. Ja? Nou, er komt ook allerlei zoetigheid uh, langs. Hè? Gerard, mm -hmm. suiker en, uh, en stroop. Hoort dat ook echt bij de Flevolandse gastronomie? Eh, uh, de, zo de, de, de, zo de, zo de zoetigheid. Ja, weet je... Um Veel suiker bieden hè? Ja. Ik, uh, ik heb, uh, recent mocht ik een uh, suikerbiet van een boer meenemen. Ja. En die, uh, die heb ik. Uh, ik heb een voorliefde voor het koken onder vacuüm. Dus, het uh, is in, in plastic. Uh, ja, ja, ja, mag ik niet zo zeggen? Zou, nee, we zouden een andere naam bedenken. Nog. <laughs> ja, die hadden maar we nog is, niet, hè? Nee, maar nee. het is een. Uh, dan, de, zeg maar, het is uh, gesloten. Uh -huh. En dan zit die suikerbiet. Die, uh, die heb ik uh, drieënhalf uur uh, gewoon alleen uh, met zichzelf in het, uh, ge in, in het zakje gegaard. Wat gebeurt er dan? Uh, ja, hij, hij heeft gewoon zijn eigen smaakbeleving. Hij, hij kookt in zijn, eigen, in zijn eigen vocht, in zijn eigen nat. En als je die dan later, uh, als je hem gaat eten, dus mm -hmm. als hij weer koud is en je snijdt, een, uh, je snijdt er een, uh, een plakje uit, nou, dan is het gewoon, uh, je proeft suiker, je proeft aarde, je proeft uh, de biet. Je, je, uh, eigenlijk alles komt in één keer terug. Hoe, hoe uniek is het dat je een suikerbiet proeft, Eva? Ik denk als je om je heen vraagt dat er weinig mensen zijn die ooit suikerbiet ja. gegeven hebben. Je, je, je zei oké, ik mocht <laughs> ja. een suikerbiet mee. Ja, behoorlijk. omdat ze natuurlijk zo groot zijn. Ja. Weet je, we hebben grote bietjes, we hebben kleine bietjes en uh, uh, die zijn natuurlijk makkelijker uh, te handelen. Ja. En niet iedereen heeft thuis een grote vacuümmachine en een grote vacuümzak. Dus dat was een leuk experiment ja. uh, voor jou. Ja. Ja. Ja. Maar dan ook weer, ook weer terug om het aan die, aan die uh, uh, uh, we hadden het op een gegeven moment, was het, uh, ik had een groep gasten op de boerderij mm -hmm. en dan uh, een meneer rond en ik, li ik liep het, ik liet het iedereen proeven en die man die zei die die die, die kwam naar voren hij zei oh ik, ik ik ik proef vroeger want dan mocht ik de de koeien voeren en dan stond er zo'n grote machine of zo'n grote uh, rasp en dan gingen dan die suikerbieten werden gemalen voordat die ze die dat hij ja van. en die die die, die ja die, ik bedoel hoe mooi is dat dan dat dat zoiets terugkomt waarom word je daar zo blij van uh, ach, gewoon de de, de de ja de de de herkenning van mensen, mm. Weet je, dat ze, dat ze de, of dat ze die geur herkennen, of die smaak herkennen. Hè, waarmee we begonnen zijn, die ja. gastronomie. Het zijn toch allemaal die dingen die ons, uh, ja, die ons vak leuk maken. Ja. die het, uh, ja, Gewoon de waardering omdat, van Omdat mensen. ze het ja. te delen ook, ja. ja. Heb, je, heb je thuis vragen of reacties over suikerbieten of over andere dingen? Laat het weten, zet het uh, in de chat. En we zijn ook nog steeds benieuwd naar wat jullie zelf gaan koken met kerst. Nou, het begon allemaal. Met de liefde, hè? Het, ja. uh, het gaan wonen en je vestigen in Flevoland. En het ja. begon met een ros zakje zand. Nou, daarvoor, nou, was, er nog wat daarvoor was er ook al wat gebeurd. Ja, ja, ja. Nee. Waar, waar begint het familieverhaal? Het, het, het, het, nou, het familieverhaal begint eigenlijk bij, een, uh, bij, een, uh, bij Hotel Kerkenbos in Zeist. Uh -huh. uh, ik werkte daar in de keuken uh, als chef de partie. Ja. En Wilma die was terug vanuit Amerika uh, van au pair zijn en die kwam in de receptie werken en uh, nou je ziet hier ook al veel zoet en suiker en uh, dus ik uh, ik uh, vond haar wel aardig dus ik elke avond als ik een uh, als het diner over was dan uh, bracht ik een, een klein beetje naar uh, de receptie toe. En Was de een goede versiertruc? Uh, ja, ja, het, ik bedoel, ja. Blijkbaar. <laughs> ja, blijkbaar, hè? Ja. <laughs> maar um, ik kwam uh, na het Kerkenbos, uh, ben ik naar Bermuda toegegaan. Want ik dacht, uh, ja, ik, ik had een, uh, een vriend die daar werkte. Ja. En uh, ik dacht, van, nou, een ik ga, ik ga op avontuur. Ik kwam uit militaire dienst. Uh, was natuurlijk even vrij. En dat was eigenlijk het, uh, het Ja, nadat ik m, de liefde had gevonden, ben ik weggegaan en bleef eigenlijk schrijven. Uh, omdat we in eerste instantie wilden proberen om Wilma ook naar Bermuda toe te halen en te doen. Maar je besloot naar te Nederland te gaan, ja, daar te blijven. Ja. Ja. Wanneer, is de, wanneer is de liefde zich gaan zettelen? Uh, Wat was het moment waarop je dacht, ik heb Wilma? Nou, dat was eigenlijk al, uh, dat was vrij snel. Want ze hield gewoon van lekker eten en uh, ze hield ervan om verwend te worden. En, ah. en uh, nou, net zoals dat uh, waar we het net over hadden, weet je, uh, ja, gewoon... Het samen zijn, het samen doen en, en Wilma die vloog ook, of vliegt nog als stewardess bij de KLM. Dat doet dus ze naast het uh, andere werk. Ja, een, mm -hmm. vier dagen per maand vliegt ja. ze bij de KLM en dat was voor ons natuurlijk ook een, uh, ja, we, we mochten de wereld ontdekken. En dat, uh, dat, ja, je wil eigenlijk terug naar dat stukje, naar de boerderij en... Ja, je, uh, je kon de hele wereld ja. ontdekken, maar jullie vestigden jullie in Flevoland. Waarom ja. was dat? Nou dat was uh, op een gegeven moment, uh, ik, uh, ik had uh, als chef gewerkt in Amsterdam en dat restaurant dat ging ter ziele. En toen kwam ik op een gegeven moment, kwam ik in aanraking uh, hier bij uh, vrienden van ons, daar weer een moeder van. Ja. Die, uh, die had contact met uh, de eigenaresse van uh, restaurant Het Vliegveld, op de luchthaven Lelystad. Ja. En uh, dat restaurant ging stoppen. En toen dacht jij? En toen dacht ik van nou ik ga kijken en Wilma zegt nou dat, uh, dat wordt niks. Want, uh, want die had daar als meisje van 16 ah. had zij daar ook weer gewerkt voor, uh, voor destijds voor restaurant Martin. En uh. wat maakte dat jij zei dat wordt wel wat? Uh, omdat ik zelfstandig wilde ondernemen. Mm. En ik wilde gewoon, ik wilde beginnen. En ik wilde, dit, was, uh, dit, was, dit lag binnen onze mogelijkheden om daar aan de gang te gaan. En toen uh, begonnen jullie op dat terrein. Jullie op, eigen, op de luchthaven, eigen zaak. Uh, het restaurant. En, uh, ja, ik noem het altijd, uh, uh, meneer Schreuder had een vooruitziende blik wat er met Lelystad ging gebeuren. Wat was die blik? Uh, uh, nou, dat het een groot vliegveld zou worden en dat het belangrijk zou worden. Mm. En uh, daar, uh, nou, daar, daar husselen we allemaal nog steeds een beetje omheen. Maar voor ons was dat een plek uh, gewoon ja uh, het, het was het plekje waar we gewoon eten ook uh, gewone dingen anders konden doen. En dat was het begin van uh, Boerkok. Je, nee, dat nee? was eerst nog. Uh, we, we zijn eerst begonnen bij het restaurant op de luchthaven ja. En in 2016. Toen kwamen we, doordat we al heel lang aan het ondernemen waren, mm -hmm. in, uh, in Lelystad. Uh, ...mochten we voor de ontwikkelingsmaatschappij uh, van, uh, van, de, van de provincie, uh, uh, Lelystad Airport Business Park... Mm -hmm. ...mochten we een, uh, samen met uh, Tom en Tieneke mochten we een, een akker uh, van gangbaar naar biologisch brengen. Dat was 2014. Ja. En in 2016 kregen we de kans van de gemeente om het, uh, het erfpacht en de, en de schuren over te nemen. Dus, uh, en daar begon het uh, Daar allemaal. begon Boer Kok. Ja, daar ja. gaan we straks over, over verder praten. Ja. Inmiddels uh, uh, wordt er al van alles uh, verteld. Er wordt uh, lekkere eendenborst uh, gemaakt uh, van kwaak ja. met kerst. Dat vertelt Marco. Hans van Bracht. Oh. Uh, Lotte maakt uh, Christmas pudding met uh, veel drank. <laughs> Goed bezig, uh, Lotte. <laughs> en uh, Walter die maakt uh, kipfilet in een korstje van zuurdezenbrood en tuin. En uh, een desserttaart met lemonkeurt okay. in de rengen. Nou, dat gaat allemaal lekker uh, daar. Ja, dat, uh, dat, uh, Die liefde, dat uh, bloeide allemaal. Op een gegeven moment uh, kwamen jij en je zus uh, ter wereld. Ja. Hoe, uh, hoe is nu die, uh, die verdeling in de familie? Hoe ziet dat er nu zo'n beetje uit? We zien nu het plaatje van jou en je zus. Jij zit hier als gastronoom. Wat doet je zus? Ja, Sanne die uh, uh, werkt bij mijn ouders. Dus uh, die is uh, op een gegeven moment naar haar studie... Uh, is ze in het restaurant begonnen in de keuken en uh, is ze nu op de boerderij uh, eigenlijk alles uh, aan het doen? Ja, Sanne, Sanne heeft Hoge Hotelschool gedaan ja. in Leeuwarden. En ook weer dat, dat door middel van haar stages uh, ze, is, uh, ze heeft uh, in Valencia heeft ze een uh, uh, mijnen gedaan. Mm. En ze heeft een stukje stage gelopen in Californië. Bij een, uh, bij een groot wijngaard met en ze een Ze kwam een, met terug bij jullie. Ja, en, uh, nou, ze, kwam, uh, ze kwam eerst weer terug in Nederland. En mm -hmm. toen was het op een gegeven moment. Uh, nou ja, weet je, er waren wat. Uh, uh, om een bepaalde reden kwam ze uh, wat nauwer in contact. En we hadden er nodig. En uh, ze ontwikkelde zich als een, uh, ja, als een, ook als een, uh, als een goede chef Aha. naast mij in de keuken. En uh, op dit ogenblik doet ze eigenlijk veel meer als dat stukje koken, want dat koken dat... Uh Wat doet ze? Uh, ja, het, het bedrijf leiden, de events Aha. organiseren, uh, de, uh, het uitdenken van de, uh, van de strategieën, van hoe we, hoe we straks verder uh, het willen. Het uh, zet een waardevolle plek binnen de onderneming. Ja, zeker wel. En jij bent je eigen weg gegaan ook na die middelbare school. Toen ben je naar Italië vertrokken. Ja, eerst heb ik in Den Bosch gestudeerd aan ja. de HAS, de Agrarische Hogeschool. Um, en daar heb ik design gestudeerd. Mm -hmm. uh, vond ik een hele leuke opleiding omdat het super breed was ja. en je eigenlijk alle facetten van voedsel meekreeg. Uh, maar ik miste daar toch wel iets in en dat is gewoon ja, welke rol speelt voedsel nou eigenlijk in de wereld waarin we leven. En dat wilde je gaan uitzoeken. Ja, ja. Um, en toen nee, ik had met papa stiekem al wel eens tijdens mijn stage uh, UNISC gezien, de University uh, of Gastronomics in Italië. En, uh, maar toen dacht ik, nou, hè, dit wat is de school inderdaad, Nou, dat is wel een heel droomplaatje. Ja, het is een beetje uh, inderdaad Harry Potter, hè? Ja. Ja. Ja. ja. Viel je voor het gebouw of viel je voor iets anders? Nee, wel echt, uh, het is uh, een universiteit die vanuit slowfood uh, filosofie eigenlijk is gestart. Mm -hmm. uh, hier in Polenzo is ook slowfood ooit opgericht door Carlo Petrini. Um, en ik was altijd als student wel betrokken bij het Slow Food Youth Network en uh, nou, ik was daar al wel in dat netwerk um, uh, maar aan het ontwikkelen. Mm -hmm. um, nou ja, toen zei pap van, uh, ga daar nog eens een keer naar kijken, ja. waarom niet? Waarom uh, vond je het belangrijk dat ze daarheen ging? Nee, ik vond niet, um, het was niet wat ik wilde. Ik merkte dat Eva daar, gewoon dat haar interesses daar lagen. Ja. En zij, uh, ze spiegelde een beetje van, want het was best wel kostbaar om er naartoe te gaan. Mm -hmm. En ze had, uh, ze had haar eigen potje gespaard en ze, ze spiegelde eigenlijk van, uh, zal dat wel... Uh, ik bedoel, is dat goed besteed? Ja. Is, is dat goed een goed besteed? idee? Is dat goed ja. besteed om daar naartoe te gaan? En wat was jouw belangrijkste reden om te zeggen, doe maar? Uh, nou ja, gewoon omdat ik het gevoel had dat ze daar uh, gelukkig mee zou worden. Je ging daarheen? Ja. Wat was een uh, belangrijke les die je daar leerde? Um, of, of, of, tijdens de studie? Ja. Of, uh, ja, tijdens de studie. Wat waren eye-openers? Nou, altijd als mensen er naar vragen en ook aanbevelen van is dit mm -hmm. uh, een studie die ik zou moeten doen ja. of uh, beveel je het aan? En, ja, ik denk niet dat het zozeer een studie is. Het is een kijk op de, de wereld, op het leven die je meegegeven wordt. Het is heel erg een verbreding en je hebt het over nou, oh, wel, wat we zeiden, wat is gastronomie? Ja, dat ja. is zo'n multidisciplinaire benadering op de wereld eigenlijk. En dat is wat ik daar mee heb gekregen. Dus. En wat, wat greep jou daar zo in? Ja, eigenlijk gewoon de mensen, de persoonlijke verhalen en hoe. Je merkt um, studenten? Dus ja. Ja, ja, en je merkte ook wel, zeg maar, het waren niet zomaar docenten die daar les uh, gaven. er kwamen mensen over de hele wereld, kwamen ja. daarheen. En sommigen waren niet eens docenten of leraren, maar gewoon mensen die een verhaal te vertellen hadden. Uh, en dat was denk ik het meest inspirerend, om gewoon die echtheid en die verbondenheid. En waar, waar gingen die verhalen zo al over? Ja, over, uh, nou, altijd over wat eet je, wat kook je, wat... Ja, ook als jullie samen gingen eten, want het waren diverse nationaliteiten, hè. Mm -hmm. het waren mensen uit Japan, uit Israël. Uh ja. En uh, we zijn, uh, zijn ook tussendoor wel op, op visite geweest ja. en dan merkte je gewoon, dat, dat, dat dan kom je in een huiskamertje en dan uh, bedoel, het, het ging over het eten, ze waren samen aan het koken. Maar er werden ook, uh, die meisjes uit Israël werd op een gegeven moment, die vertelden hun verhaal over dat ze in dienst waren geweest en hoe beschermend daar was. Ja, en, dus dat ging over veel meer dan over dat eten alleen. Ja. Kan ik zeggen dat het levenslessen waren? Ja, absoluut. Ja. Hoe lang ben je daar geweest? Eén jaar heb ik in de bubbel mogen leven. Okay. <laughs> toen kwam je uit die bubbel. Ja. En uh, wat voor een Eva kreeg je terug? Uh, een wijze. Ja, waar zat die wijsheid Eva? Uh. Ja, ik denk gewoon de andere manier die ik geleerd heb van ja, hoe de wereld in elkaar steekt. En uh, natuurlijk is dat nog maar zo'n beetje van wat je meekrijgt, hoe het echt is. Maar ja, gewoon een andere kijk. Er kwam een wijze Eva terug. Wat leerde je van haar toen? Oh. Ja, heel veel. Om, om, om rustiger te kijken naar, uh, naar wat er in je omgeving zit. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je, nadat je uit Italië terugkwam, dat je de, uh, dat je de summer school. Ja, wat we, eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ik meekreeg is, mm -hmm. um, we leven in een wereld die zo... Uh, verbonden is. Uh, ik weet wat er in uh, China gebeurt en in Zuid-Amerika. We, we zijn op de hoogte. Van, ja, de, ja. ja, de afstanden zijn niet mm -hmm. meer zo groot. Uh, de wereldproblematieken worden ook groter, worden ja. complexer, maar als je echt een verschil uh, wil maken Um, probeer dat dan in je eigen omgeving te doen. En probeer niet vanuit hier waar jij bent, uh, in Zuid-Amerika het verschil te maken. En daarom ging je terug naar Flevoland. En daarom ging ik terug naar Flevoland. Ja, ja. Ja. Martin vindt het heel inspirerend. Jullie, uh, jullie drijfveer en jullie passie en ook jullie bredere kijk op, uh, op voedsel. Um, want je hebt ook een hele mooie um, um, slogan. of nou, Ik zag iets op jouw website en nu kan ik hem net natuurlijk niet vinden. Ja. Want ik vond hem juist zo mooi. <lacht> waar had ik hem nou? Oh ja, je zegt uh, voedsel heeft een belangrijke invloed op de vormgeving van onze wereld. Ja. Dat schrijf je op je site. Ja. Ik was benieuwd, wat bedoel je daarmee? Nou, als je eigenlijk in de historie terugkijkt in hoe steden of provincies zelfs mm -hmm. zijn vormgegeven, is het heel vaak terug te leiden naar voedsel. Kun je een voorbeeld geven? Nou, als je naar Flevoland kijkt, ja. uh, is natuurlijk ontwikkeld om uh, Nederland te voorzien van voedsel. Mm -hmm. Maar ook als je kijkt naar een stad zoals Londen, uh, die is echt opgebouwd naar hoe voedsel in de stad komt. Als je daar ook nog steeds naar straatnamen ja. kijkt, dan weet je nog steeds hoe de varkens en de uh, koeien ja. de stad in kwamen. Is het fundament en... van de stad, uh, ja, uh, dus, bijna. Dus, ja. Ja. Toen uh, kwam je terug. Ja. En uh, toen heb jij Studio Daags opgericht, gaan we zo over praten. Maar jij ja, was ondertussen ook bezig natuurlijk met jouw eigen onderneming, met boerkokken. Ja. Ja. Wat is dat voor een plek? Ja, een, uh, een magische plek. De, de, de, de droom komt uit. Wat ik was de droom? Nou, de droom, uh, ik, ik, ga wel eens, uh, ik ben geboren op de Hopakker in Utrecht ja. en uh, dus uh, dat, dat was wel een beetje voorzien. En die dingen die komen elke keer een stukje terug. En hier op deze plek, uh, het ligt dicht bij de stad, mm -hmm. uh, we willen de mensen... Uh, uh, laten laten proeven wat er, wat er van het seizoen op uh, op het moment aanwezig is. Mm -hmm. We zijn uh, van vrijdag tot en met zondag zijn we open en dan uh, hebben we zeg maar op vrijdag en zondag hebben we een boerbecue. Een boerbecue. Uh, ja, een boerbecue. Wat is een boerbecue? Nou, een barbecue, uh, we beginnen... We, ja. Standaard in het concept is altijd dat je vooraf een aantal kleine hapjes proeft. Mm -hmm. uh, Dit soort kleine, heerlijkheden? Uh, ja. Nou, en de barbecue, uh, dus je, je krijgt uh, vier, vijf hapjes vooraf mm -hmm. en uh, veelal met groentes, net zoals uh, zeg maar deze, uh, de budgie of de uienpanade. En uh, het hoofdgerecht komt altijd van de barbecue. Mm -hmm. ja. uh, en waar moet ik aan denken? Uh, de ene keer is het uh, vlees van, uh, van polderkip mm -hmm. of de kwaak. Uh, ja, die borsten. was populair hier, hier ja. inderdaad. Nou, Marco, ja. Ja, maar Marco is ook, uh, ja weet je, je, je kan een verhaal vertellen. wij serveren de Canard d'Avenu Rousseau. En dat is? Een rietweg eend. Ah. En Marco heeft zijn bedrijf van de rietweg. En daar halen we met heel veel plezier uh, de verse eendenborsten of de dus, eendenbouten op. De, de, de barbecue op. is ook een, een, een verhaal over de, de boeren, ja. waar het vandaan komt. Ja, ja. Nou, en op uh, zaterdag hebben we een uh, buren-boerenmenu. Dat is een viergangenmenu. Ja. Traditioneel uh, openen we met een, uh, met, een, uh, met een liedje van Vets Domino. Dat ga jij dan zingen? Uh, nee, dat doe meneer zelf. Binnenkort ga ik dat zelf doen. Ja. Want, op Blueberry Hill, I Found My Freedom. En dat was een favoriet nummer van mijn vader. En daar openen we de avond mee. En waarom? Ik heb, waarom? Ja. ja ik, ik, ik vind historie zo belangrijk. Ah. Ik heb ook altijd. Hij staat hier achter in het, in het beeld: het hoedje van, uh, van Wilma's vader. Wilma's vader is overleden. Maar uh, dat hoedje had hij altijd op als hij in het land liep. Aha. Uh, en de, de bescherming tegen de zon, en dat was, ben Westa, uh, was, daar, uh, dat was zijn herkenning, zo'n hoedje. Mm. Nou, hier, ja, daar is uh, hij ook op de foto, ja. En, uh, dus dat, dat erfgoed gaat in alles mee, ja, het gaat het van hoedje tot liedje. Ja, dan kunnen we het, dan kunnen, dan kunnen we het verhaal vertellen en dan, ja. vertellen, dan open ik ook en dan pak ik een stukje terug op die historie. En dat we zoveel dichtbij hebben wat we kunnen laten proeven. Mm. Maar ik kan ook het verhaal vertellen van het vertrouwen wat, uh, wat, wat ik vond als ik boeren bezocht als ik als ik vertelde dat ik de, de schoonzoon was van Ben Smit ja nou weet je dat dat gaat allemaal uh, er gingen de gingen deurtjes open is je vader een kok of is hij een verhalenverteller in eerste plaats verhalen vertellen nee. <laughs> nee ja maar ik denk wel verhalen staan bij ons wel centraal en ik denk ook um, wat dat het belangrijkste is is je kan een appel eten of een, een biet eten mm -hmm. gewoon zonder na te denken en je eet het gewoon wat we eigenlijk vaak doen. Doe iedereen. Wat Doe verandert ook. er als we het verhaal kennen? Ja, dan ga je, gaat het leven, dan krijg je waardering daarvoor. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat we willen meegeven, is die waardering voor het lokale product, voor de producenten achter mm -hmm. uh, die producten. Uh, en wij zijn ervan overtuigd dat door die verhalen te vertellen, dat mensen dat ook gaan waarderen en erkenning ervoor. Nou, zo heb je ook een, een uh, bokken diner georganiseerd, daar hebben we een mm -hmm. filmpje van, gaan ja, we, we zo naar kijken. Samen. Hebben jullie samen gedaan, ja. dus jullie gezamenlijke ja. project Is het toevallig Bokkenvlees van Lia Smit, die eerder hier gezeten ja, heeft, of niet? Uh, ja, ook. Ja. Dan gaan we gaan even kijken naar het, uh, het Bokkendiner, want dan krijgen we een beetje gevoel ja. bij jouw uh, boerkok. Het was een, voor-corona-diner, zeiden we al tegen elkaar. 2019. Dus als je nu de schuur binnenkomt, is het ook totaal anders. Dat zal denk ik elke keer zijn als je bij ons naar binnen komt. Maar hebben we ook al een hele verbouwing erop zitten. Maar dit diner was inderdaad in oktober, oktobermaand en je had vooruit met. Is oktober de maand van de bok? Ja. Ja. Waarom is dat? Ja. Uh, ik weet echt niet waar. Ik, misschien gewoon boktober dat dat lekker, mooi dat en klinkt dat het lekker. een moment, ja. is dat het uh, aandacht ja, aan gegeven wordt. Ja, dat was het moment dat er ook uh, door, uh, door horizon, door ja, karend vooruit met de geiten. Uh, ja, werd er werd er gewoon wat meer aandacht gegeven aan. Uh, Zeg maar omdat uh, de bokjes eigenlijk een heel kort leven hadden. Ja, dat was, ja, precies, dat is, was bijna is. een soort, een soort ja. product waar nog niet zoveel mee gebeurde, kan ik het zo ja. zeggen. Ja. Ja. En, en omdat zeg maar, om die. Uh, nou ja, we zijn natuurlijk allemaal steeds meer bezig met het dierenwelzijn. Ja. En dat, dat. Ja was die aandacht voor. Was, die dat, was dat de reden ook om zo'n bokdiner te organiseren om aanbod ja. nou, En de waardering te voor het bokkenvlees. We zijn natuurlijk in Nederland gewoon niet zoveel gewend om mannenvlees te eten. Mm. Um, terwijl het ook gewoon super smaakvol ja. uh, vlees is. En nou, door middel van dit soort diners ook weer proberen we weer mensen daar ook over te informeren. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk niet eens weten wat er aan de hand is met mannenvlees. En, en, en wat, wat voor reacties krijg je op zo'n avond? Uh. Want het zit een heel gemêleerd gezelschap. Ja, en, maar het gaat ook om de, om de diversiteit en dan ga je ook uh, zoeken. En je zoekt ook naar, uh, uh, naar recepten die, die niet eigen zijn. Mm. Dus ik heb, uh, ik heb toen uh, voor het hoofdgericht heb ik een uh, recept gekregen van Mila. Mila is een hele bekende dame in Lelystad die ah. heel veel goede dingen doet. Dat is ook weer erfgoed eigenlijk. Ja, en, en Mila is uh, uh, Surinaams en die uh, bracht mij op het idee van een Cabritus Stuba. Dus dat is, een, uh, dat is eigenlijk een gerecht van de eilanden, wat ja. heel spicy is en wat een hele mooie stoofschotel is. En uh, nou ja, zo, zo krijg je dan weer... Uh, ja. Dus het is, het is de combinatie eigenlijk van het hele goede koken en het hele goede verhaal? Ja, het, uh, het goede verhaal, met een goed verhaal kan je goed koken. Ja. <laughs> maar dat Walter moet het wel uh, lekker zijn. Dat is wel belangrijk. Was het lekker? <laughs> ja. ja. <laughs> nou, Walter vindt het heel erg mooi om uh, durf en aandacht te geven aan onbekende producten, zoals uh, dat bokkenvlees. Dat, ja. Dus dat uh, waardeert hij. Dankjewel, ja. uh, Walter, voor jouw uh, reactie. Wat uh, nou, jouw vader vertelt, de verhalen, daar leer je dat inspireert. Wat, wat leer je van je dochter? Uh, ja, uh, bewustzijn. Uh, zij alle, allebei de dochters, die, die, er is gewoon een andere kijk. Zij kijken heel anders naar voeding als dat ik ben uh, dat ik geleerd heb. Mm -hmm. uh, ik heb een traditionele uh, technische opleiding gedaan, dus de, de kokschool. En uh, daarna ga je stages lopen. Je gaat één dag per week naar school, de andere dag. Zij gaat naar, uh, naar een of andere Zwijnstein-opleiding. Uh, ja. <laughs> ja, maar, ja. Bij, maar, maar, maar uh, zowel Sanne als Eva zijn allebei gewoon veel bewuster met voeding bezig. Weet je, zij, zij geven met regelmaat uh, de, de, de, de, de, de nieuwe ideeën aan. Ja. En uh, ja, vroeger kon alles in de keuken, je pakte maar en je deed maar. En, uh, en, en, en nu ben je, uh, ja, ben je op zoek naar een, uh, naar een feestvarkentje waar je iets van kan maken. Of, uh, uh, nou ja, ook de, ik herinner me echt nog de eerste keer dat ik bij, uh, bij Tineke bij de Kempaan binnenkwam. En ik zei van, goh, ik, uh, ik wil graag uh, wat van je vlees hebben. Ja. Oh, er komt weer zo'n kok en die wil alleen maar de antrocozen en de ossenhazen. Maar wat wilde je? Ik wilde het stoofvlees. Ah, en dat, ja. uh, dat doen we nu nog steeds als, uh, als zuurvlees. Ja. Maar dat zuurvlees is ook weer, dat is een recept van een vriendin van Wilma, Connie. En die komt uit Bemerne, uit Limburg. Ja. Daar heb ik een recept van gekregen waar we nu nog steeds ons zuurvlees van maken. Kijk, je haalt het overal, je haalt het overal. Oh. Je haalt het overal ja. Eva, je hebt je eigen onderneming gestart, hè? Ja, ja studio-daags. Wat wilde jij daarin doen wat binnen Boer Kok wellicht geen ruimte had? Nou, ik wil niet zeggen dat daar geen ruimte voor was. Uh, ik groeide op met die waardering voor Flevoland, het Flevolandse product. Ja. Um, en uh, we hadden het restaurant en de boerderij was steeds meer aan het ontwikkelen. Uh, en ik hoef, wilde niet per se in de horeca meteen gaan. Wat wilde jij neerzetten? Um, ja, ik wilde die Flevolandse gastronomie op de kaart brengen. Wat ja. ik merkte in onze omgeving is... Um, dat we heel vaak horen dat we over producten vertelden van oh, mm -hmm. weet je dat dit hier geproduceerd wordt? of ja. dat, dat mensen dat eigenlijk helemaal niet weten. Dus toen dacht ik van ja, een van de belangrijkste dingen is natuurlijk gewoon kennis en weten mm -hmm. wat er lokaal geproduceerd wordt. Um, dus die kennis wilde ik heel graag gaan delen. Dat ben je gaan doen in Studio Daags. Wil je ja. eens een voorbeeld geven van een, een project waarvan je zegt, nou daar ben ik trots op. Dat is echt Studio Daags. Nou eigenlijk, ik doe projecten door de hele voedselketen mm -hmm. heen. Um, dus dat is uh, zowel onderzoeken van um, wat wordt er dit aankomend jaar uh, geproduceerd in de polder. Ja. Um, dus dan ga ik, uh, probeer ik alle producenten te benaderen als we een bouwplan klaar hebben van wat maken jullie nou? En dan kom ik elke keer weer op nieuwe producten. Dan zijn er weer zo'n Bouwplan is wat mensen van plan zijn te gaan verbouwen. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Ja. Ja, en dan, eh, nou, vaak is het wel hetzelfde eh, gewassen, maar soms mm -hmm. zijn ze ook weer aan het experimenteren. En nou, nu weten we ook dat er volgend jaar kikkerertsen in de Noordoostpolder geproduceerd gaan worden, een eerste experiment. En dus je, zijn hebt dat, we je hebt dat heel goed in beeld eigenlijk wat overal gebeurt. Ja. Ja. Ja. ja, en dat probeer ik weer te koppelen aan al die andere initiatieven die er in Flevoland uh, opgezet worden, om nou ja, te zorgen dat het ook afgenomen wordt. En, en dan, dan vooruitlopend op die Ja hebben we de de budgie ontwikkeld al. Kijk, dus, dus je zijn we je, je, je gaat meteen uh, door op waar je waar je dochter nou, mee aankomt. Da, ja, maar dat is ja. wat, dat is ook een belangrijke rol. Zij zij doet ook heel veel aangeven aan ons. Mm -hmm. Weet je, de het contact wat ze wat ze heeft met uh, met de diverse leveranciers of mm -hmm. producenten. Daar, daar worden wij gewoon weer eventjes op het uh, op het op op het spoor gezet. Kan ik zeggen dat ze een trendwatcher is? Uh, uh, in ieder geval een trendwoordje, ja. <laughs> <laughs> Eva, je hebt een, uh, net een nieuw project. Uh, ja. Smaakzoekers op wielen, daar hebben we een kort filmpje van. Wat gaan we zien? Uh, een zoektocht om een uh, echt Flevolands menu uh, uh, te ontwikkelen. Laten we gaan kijken. Ik ben Serena Miranda, chef-kok. En ik ben Nadia Eroali, culinaire ondernemer en samen gaan wij in ons Almere op zoek naar al het lekkers dat deze stad en regio ons te bieden heeft. Heel uitgesproken spinazie tussen de kolen. Ja, maar hier gaan we niks geks meer doen. Dat is zo Bizar echt. Met deze truck gaan we rijden door de provincie Flevoland, we kijken terug in de geschiedenis en geven een blik op de toekomst. Wij zijn de smaakzoekers op wielen. <middels> In deze bijzondere serie van zeven afleveringen stellen Sharon en Nadia hun eigen Flevolands zesgangenmenu samen. Je ziet een mooi gezicht. Ja, als je dan dit eruit je moest een echte pionier zijn. Nu gaan we het Nadia maken. Dat is levende historie. <lacht> Bekijk alle afleveringen op smaakzoekers.inflevoland.nl Ja, dat voel ik in mijn ogen. <lacht> Je, je zit ontzettend te lachen. Wat is dat? Ah, ja, uh, de, <laughs> de dames. <laughs> deze dames. Uh, ja, ja nee, maar dat, dat is gewoon uh, het, het, het dynamische, weet je, wat ze, wat ze hebben. En het. Uh, het, nou ja. het eigen. Ja. Wat nee. gaat het teweeg brengen, Eva, deze serie? Um, ja, ik hoop heel veel. Nee, met heel veel verschillende partners hebben we hier aan gewerkt. Ja. Echt om gewoon een basis te leggen. Um, zoveel verschillende partijen zijn met lokaal voedsel bezig. Mm. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk allemaal hetzelfde verhaal. Dus deze serie mag een soort basis zijn voor iedereen om zijn agenda op te zetten. En ook mensen, inwoners van Flevoland, maar ook zeker daarbuiten te inspireren wat Flevoland allemaal te bieden heeft. Ja, nou gaan we... Um, nou, we horen dan een heleboel verhalen van jullie. Hè? Dat is wat jullie bindt. Het, het verhaal vertellen over dat voedsel, de geschiedenis, de toekomst. Um, nou noemen veel mensen jullie ook inspirerend voorbeeld van de, de korte keten, zoals dat dan in beleidstermen heet. Hè? Uh, hoe noem jij dat graag? Um, ja, korte keten, weet je, dat, het, um, het is gewoon de interesse voor je omgeving. He, uh, waar de, de, de bietjes van, uh, van uh, Martin, de... Uien uh, van Rf17, aardappeltjes van Jansen uh <laughs> Dat zie je allemaal in die producten. Ja, ik bedoel de, de, de, de bio-eitjes van, van de familie Knook. Weet je, het, het zijn... Uh Jij weet van alles waar het vandaan komt, hè? Uh, nou ja, ja, die, de die... Ja. Je, je koopt je product bij die boer en dan kom je regelmatig terug en je komt in de in de in de koelcel of uh, uh, weet je de ochtends haal ik kaas en dan staat arti die die staat zijn koeien nog te melken en dan uh, als ik het meeneem uh, soms leg je een briefje neer. Uh, iedereen, iedereen brengt je elke keer op ideetjes. We het het de, brengt ideeën, het brengt verhalen, het brengt verbinding. Um, het kost ook een hele hoop tijd. Ja, dus ik denk ook wel als je het hebt over uh, voorbeeld voor de korte keten, weet ik niet per se of wij dat zijn, omdat je het met de korte keten toch ook wel over een heel systeem, een mm -hmm. systemische aanpak hebt uh, en ik ga zeker niet alle horecaondernemers in Flevoland aanraden om hetzelfde op dezelfde manier te doen mm -hmm. als wij dat doen. Uh, omdat dat mijnt het voor ons het allerleukst om echt dat contact te zijn met die producenten. En ja, als, inspiratie. als er mensen zijn die, die uh, jullie inspirerend vinden en denken: Nou, ik, ik wil ook iets aan die korte keten doen dat zou een belangrijk argument kunnen zijn voor mensen om. Om daarin mee te willen. Is dat de Ik denk dat het ontzettend of? belangrijk is. Nou, ook gewoon voor de ontwikkeling van onze eigen omgeving. Met mm -hmm. die korte keten steun je natuurlijk ook de lokale economie. Ja. Uh, en zorg je er met elkaar voor dat je eigen omgeving ontwikkelt en beter wordt. En uh, toekomstbestendig wordt. Dus alleen dat al zou de reden, zou moeten, de reden zijn moeten zijn. Om... Wat is een eerste stap, Gerard, die mensen kunnen zetten? Uh, K kijken naar welke organisaties er in je omgeving zitten. Mm -hmm. He, uh, hier in, uh, in Almere, Almerese Weelde, Lelystad met de Lelystadse Boer. En je hebt Flevo Food over Ja, Flevo Food. Weet je, het zijn allemaal, uh, het zijn allemaal uh, organisaties die, uh, die willen laten. Uh, die, nou, die, die gewoon uh, willen uh, tentoonstellen of tentoonspreiden wat, wat, er, wat er in die omgeving leeft en doet. Zeg en, je, de eerste stap is om je daar eens gewoon in te gaan ja, verdiepen? Verdiep wat, wat, in, wat is er allemaal? Ja. Wat, is, wat kun je daarna doen, Eva? Uh, ga bezoek bij een boer. Uh, ga ze in gesprek met een producent. En het hoeft echt niet te zijn dat je meteen 100% je hele menu lokaal inkoopt. Uh -huh. Zeker niet. Als het alleen maar misschien zit er om de hoek een aardappelboer rijden daar elke dag langs. En kan je dat afhalen? Het kan heel um, klein. Ja, kan ja het, kan het uh, beginnen. Flevoland heeft heel veel uh, uh, steentjes bij de boerderijen. Dus je kan, je kan van een melktap tot, uh, tot, uh, tot de kaaswinkel kan je binnen. Of uh, er zijn, uh, uh, hoe heet dat, uh, aan de zeeastenweg as de weg zit de uh, zorgboerderij waar je van alles kan kopen. Dus er is heel uh, veel aanbod eigenlijk. Ja. ja. Zinnig veel. Aanbod. Uh, Karin vraagt ook: werk je met alle boeren samen of maak je daar een soort selectie in? En je kan denk ik niet met alle boeren. We hebben volgens mij 5000 boeren in Flevoland. Dus ja. dat zeker niet. Maar um, we hebben vaste mensen uit onze omgeving. Zeker in Lelystad. Mm -hmm. um, maar uh, we worden ook geregeld nog gebeld door iemand die zegt van, oh ik heb ja. weer iets nieuws. Ah, en, ja, ja. Dat is ook zeker waar we heel erg voor openstaan en het leukst vinden als boeren ook bij ons aankomen zetten van ja, dat krijgen we ook wel. Ik heb bieten over, wat kunnen jullie ermee? Oh, nou precies, ja. delen. Stel dat de, dat de provincie zegt, wij, wij zijn zo enthousiast over die familie Flantua, wij willen dat iedereen uh, zoveel mogelijk op die manier gaat werken. Wat zouden ze dan kunnen doen om dat te stimuleren? De provincie? Ja, wat kan de provincie oh. doen om te helpen? Nou, ze helpen al heel veel, want ik, ik, ik moet zeggen dat, dat, dat we wel heel erg bewust met elkaar omgaan. Wat bedoel en, je daarmee? Nou, dat, dat de provincie stelt ook al uh, ten... Uh, ge geeft ook al voorwaarden mee aan ondernemers die bijvoorbeeld op de airport gaan beginnen of in het provinciehuis zitten of ze geven altijd wel een, een, een stuk aan dat er dat er samengewerkt moet worden met lokale ondernemers. Daar wordt op gestuurd al. Ja, ja. ja dus de provincie stuurt bijvoorbeeld naar een, naar een grote cateraar. En die mm -hmm. grote keteraar die komt in, de, uh, in, in, in contact met een boer met Flavorfood. weet je. dus uh, we, we ja, er gebeurt al, er gebeurt al een, veel en er grote grote gebeurt al veel goed. Ja. Ja. Uh, Hillebrand uh, die vraagt, wat is, wat is jullie uh, droom? Hè? Jullie hebben een, uh, zijn een weg ingeslagen over ja. vijf jaar, over tien jaar. Waar staan jullie? Oh. Ja, dat, is, dat is natuurlijk... de <lacht> moeilijkste dat vraag. Is, dat is nee. nu een hele moeilijke ik vraag Mede ja. door corona bedoel ja. ik ja, ja. Ja. weet Ja, wo we worden zo, uh, op het ogenblik zo beperkt door die mogelijkheden om het te laten... Te en van, van binnenuit, waar zit het vuur, waar gaat het heen? Uh, Na nou, nu plannen maken voor het nieuwe jaar, even uitgaande dat we gezond uh, kunnen werken en de, en de, de, de ruimte kunnen mm. nemen die we nodig hebben en ook de, de, de gasten de ruimte kunnen geven. En dan, dan gaan we gewoon door met, uh, me, uh, zeg maar met, uh, met het contact houden met, met die boeren, zodat we mensen kunnen laten proeven mm. en mensen ook naar, naar onze boerderij. Niet alleen onze boerderij, maar we zijn, uh, weet je, er zijn zoveel mooie initiatieven op het ogenblik. Uh. Er is nog genoeg te doen. Ja. ja. Zijn er zeker nog niet. Eva, waar, waar gaat jouw uh, innovatieve kracht nog, uh, nog heen de komende jaren? Uh, nou, zeker nog veel meer bekendheid geven aan uh, wat Flevoland ja. allemaal te bieden heeft. En uh, nou ja, ook samen met de familie uh, uh, nou ja, die gastronomie blijven ontwikkelen. Mensen blijven prikkelen en uh, vooral lekker laten eten. Ja. Dank jullie wel. Um, tot slot nog even Annemarie. Die wil heel erg graag weten, al een paar minuten, waar jij toch die leuke stropdas vandaan hebt. <lacht> Ja, uit de kast. Uit de kast. <laughs> en meer vertel je niet? Nee, nee nog niet. Ga je me dragen bij het kerstdiner? Uh, nou, met het kerstdiner doen we uh, alles troppen los. Ja. Nou, dan wil ik graag van jullie nog weten welke tip is er voor dat kerstdiner? Wat moeten we gaan koken? Uh, nee? Ja, we kunnen een, uh, een mooie pompoen vullen met allerlei lekkere groentes en daar een mooie uh, Saus omheen maken, maar we, we, je kan ook... Uh... Jij ja, zegt, broer. kerst is pompoen ja. en jij zegt... Ja, bezoek uh, de boerderijwinkel en uh, uh, ben je in de buurt en uh, haal daar lekkere producten. Daar laten we ons uh, ja. inspireren. Ja. Dank jullie wel voor jullie uh, inspiratie hier vandaag aan tafel. Er is nog genoeg uh, te eten volgens mij zo uh, meteen en een lekker drankje erbij. Ja. Heel veel geluk voor jullie samen. Dank je wel. Hiermee ja. uh, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlopig laatste aflevering van ondernemers van eigen zeebodem. <lacht> en ook <laughs> wordt hier ineens... Yay. Heel mysterieus gedaan. Ja. ja. <laughs> Alvast een uh, heel gelukkig nieuwjaar. Je, je kunt onderaan, alle onderaan. uitzendingen onderaan. van ondernemers van eigen zeebodem terugkijken op de website van <laughs> Food Forum. Ja, daar gaan we. Ja. En als je dan. Uh, er nog lang geen genoeg van hebt, dan kom je gewoon naar de Floriade, want dan uh, praten we heel graag door met alle ondernemers hier uit de regio. En uh, wie jullie daar uh, eigenlijk stiekem in beeld zagen, dat is uh, Lotte Sluiters, is de redacteur van dit uh, programma. En het heeft ze uh, ongelooflijk goed gedaan. Ik wens jullie heel veel uh, plezier en geluk bij jullie kerstdiner en uh, dank voor het kijken.